Is het je het misschien? Het ligt aan de sfeer. De sfeer? Ja, het uh, kleuren elkaar. De... Wat, de? Het is de kleuren Ja, sorry hoor, met alle respect, maar dit kan zo niet, hè? U kunt hier niet iemand langs uw terras laten slingeren en dan gewoon de boel bedienen alsof alles koek en ei is? ziek zwart nesselijk. Het is nog te slap om een aanslag te verpleeging. Voor je snijtje kan eens snijt opzetten. Ja, dat is toch wel heel wat anders dan twee hardwerkende mensen die hier gewoon even op een hele lange dag in een shit kantoor die wel hebben, ja, die gewoon komen in de vrienden en van de helder die er beneden. <lacht> ja. ja. Wilt u dat ik gaan doen, mevrouw? Ja, als er een glas kapot valt, hè? wat doet u dan? Opvegen. ja. Wel, ik vraag niet meer. Niet meer. Ja, sorry, maar dit toch echt niet meer. Nou, nou ja, vind ik, ook. ik heb het over jullie. wat ik het doen? Proberen te genieten van mijn welverdiende chandonnee. Het is met mensen. Ja, en als zij kon zou ze het ook doen. Waar maken jullie je druk op? Om iemand die een beter leven probeert te krijgen? Het is gewoon een mens. net als jij en ik, niet beter, niet slechter, gewoon een mens. Waar bemoeien jullie mee? Probeer nu beter te worden over de rug van iemand anders. En als jullie nog eens hier in het openbaar, oh, zo interessant willen doen, heb het dan eens dus over de plastic soep. Wat je daaraan kan doen, want dan heb je het over de toekomst. Een betere toekomst voor jou, voor mij, voor iedereen. Ook voor haar. Dank u wel,